Hier in de Oostkerk in Middelburg, fantastisch dat jullie er in zo'n grote getale zijn. En zin in. een extra welkom aan Atje Kuiken en Jesse Klaver. Top dat jullie er zijn. We gaan straks in het programma nog meer van jullie horen. Ik ben Anita Pijplink, lijsttrekker, Partij van de Arbeid, GroenLinks in Zeeland. En ik vind het echt fantastisch om jullie hier allemaal te zien. Uh, we gaan een hele mooie uh, middag tegemoet uh, met een aantal uh, onderdelen... waarbij uh, ik zelf, maar ook uh, Jesse en Atje uh, nog tot jullie zullen spreken. Maar vooral jullie ook de gelegenheid geven om ons vragen te stellen. En ik zei het al, we zijn op een hele bijzondere plek. We zijn in de Oostkerk in Middelburg. En uh, nou, ik denk dat velen van jullie hier wel eens geweest zijn, zeker de mensen uit de regio. Maar voor degenen die dat niet weten... Deze kerk was tot een aantal jaren geleden nog onderdeel van de protestantse kerken... en was hier ook elke zondag nog de eredienst. Het is een bijzonder gebouw, een koepel, een kerkkoepel... die we recentelijk, eigenlijk een jaar geleden, hebben verduurzaamd. Het is een monument, een rijksmonument en een extra bijzonder gebouw voor Middelburg. En gemaakt, gebouwd in de 17e eeuw en destijds, als je van arnhem kwam... Uh, ...gevaren richting Middelburg was dit echt het ankerpunt op Walgeren voor de scheepvaart. Uh, samen met het stadhuis op de markt en de kloveniersdoelen aan de andere kant van het centrum. We bevinden ons dus echt op historische gronden. We bevinden ons ook op een historisch moment. Ik zal daar straks nog iets meer over zeggen, maar uh, ik denk dat velen van jullie weten... ...ik zie heel veel partijgenoten, leden van GroenLinks... Uh, we zijn de eerste en de enige provincie die gezamenlijk één lijst en één programma aanvoeren voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart. En ik ben daar bijzonder trots op. En we gaan het daar straks nog verder over hebben. Dus des te meer, fantastisch dat jullie er zijn. En we hopen met elkaar ook een hele mooie uh, middag te maken. En die middag die begint met dat ik twee gasten naar voren wil halen die ik uh, wil interviewen voor een... Prachtig project wat zij hier in Middelburg voeren en dat zijn Anna van Riet en Marlou Pleinmakers van het Pennywafelhuis. APPLAUS en ik heb Anna en Marlou gevraagd uh, om hier vanmiddag uh, bij ons te zijn om iets te vertellen over het Pennywafelhuis en het bijzondere wat zij daar doen. Um, ik vind het fantastisch dat jullie hier zijn. Jullie vertelden me dat jullie eigenlijk vakantie hadden. Dus het is wel heel bijzonder <laughs> dat jullie het toch ja zeiden op mijn vraag om hier te komen. Dank daarvoor. Um, het Penny Wafelhuis. Uh, Marloes, mag ik bij jou beginnen? Wil jij aan de mensen die hier niet weten wie het pen, wat het Penny Wafelhuis is, waar jullie, uh, uh, wat jullie doen in Middelburg en voor welke mensen jullie dat doen? Zou jij daar iets over willen vertellen? Dat wil ik. Zeker, laat ik beginnen met de naam Penny Wafelhuis. Het Penny Wafelhuis is dat alombekende koekje. En eigenlijk zijn dat laagjes. De mensen in Douwendalen waar wij zitten, de wijk Douwendalen, het beeld wat mensen van Douwendalen hebben. En de fotograaf en de schilder zijn de chocolade die de boel aan elkaar leemt. En dat heet dan het Penny Wafelhuis. Ja, dankjewel. Uh, uh, Anda, wil jij iets vertellen over de mensen waarvoor jullie het Penny Wafelhuis hebben opgericht? Jullie zijn de twee oprichters. Ja, nou... Uh... Het Pennywafelhuis is in de Meanderlaan. Het is een, een, een wijk met heel veel migranten. Uh, en ook wel eens wat problemen. <laughs> Helaas. En uh, wij dachten van nou, we moeten gewoon iets gaan doen. En op een goed moment hebben wij uh, een ruimte gekregen van uh, woongoed. En we dachten van nou, we gaan beginnen. En we hadden een, een tafel en we hadden een ezel. En we hadden een koffiezetapparaat. Ezel in de vorm van, ja. voor de mensen die het echt ja. niet weten. Een schildersezel. Een schildersezel. En we zijn ja. begonnen. Ja. ja. En het is, uh, nou, het is nu heel erg uh, groot gegroeid met uh, van allerlei creatief atelier, een kookatelier, een kinderatelier, een, ja, atelier. een taalatelier, een naaatelier, uh, ja, een markthal. Ja. En twee garages, ja. hè? Ja, en jullie vertelden ook, uh, ja. jullie hebben ook inloopmomenten voor uh, allochtone vrouwen uit de omgeving. Uh, kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Nou, wij, hebben, wij zijn natuurlijk als Penny heel laagdrempelig. En we merken in de wijk wonen er heel veel allochtone vrouwen. En um, die weten vaak niet hoe ze leven hier moeten voor elkaar krijgen. Zelfontplooiing, het zijn allemaal van die grote woorden. Maar hoe doe je het als je uit Syrië komt? En wij zijn laagdrempelig, we helpen de mensen. We zijn een kleine samenleving in Middelburg waar ze kunnen oefenen, waar ze naailles kunnen nemen, waar ze de taal kunnen leren. Waar ze zich vooral heel erg thuis voelen en een groot vertrouwen in ons hebben. Ja, Jullie werken ook samen met de gemeente Middelburg als het gaat om het uh, sociaal domein. Hoe verloopt die samenwerking en wat, hoe versterken jullie elkaar in de doelen? Ja, ik, ik wil eigenlijk nog even een dingetje erbij zeggen van dat uh, vooral de... Maar even iets waar de microfoon. Vooral de migranten, maar ook gewoon de mensen die hier al heel lang wonen in Zeeland. Um, die voelen zich hier heel erg thuis. Het is, uh, ze zeggen vaak tegen ons: jullie zijn onze familie. Want de eigen familie die woont, nou ja, overal in heel de wereld. En natuurlijk ook nog in de, het land waar ze vandaan komen. En dat is iets ja, wat een heel belangrijk iets is. Ze voelen zich veilig. En als je je veilig voelt, dan kun je je ontplooien. En dat is eigenlijk. Het belangrijkste wat wij doen in het Pennywafelhuis. Ja, prachtig verhaal. Nog even terug ja. naar die samenwerking met de gemeente. Het sociaal domein noemde ik ja. al. Hoe hebben jullie elkaar gevonden en hoe versterken jullie elkaar? Nou, het was eigenlijk uh, een pvda wethouder zeven jaar geleden. Saskia Sarafinski, misschien zit ze wel in de zaal. Die zei, weet je... Ja. Ja, <laughs> ja, ik moet je toch noemen. Die zei van, ik weet niet wat jullie doen, maar doe het maar. En het was zeven jaar geleden en nu zeven jaar later zijn we wat we nu zijn. En dus de samenwerking met de gemeente is heel goed, de samenwerking met de welzijns- en culturele partners is heel goed. Van de wijkagent tot maatschappelijk werk. En dat hele spinnenweb, noemen wij het, uh, die komen ook af en toe kijken en een kopje koffie drinken. Want dan denken ze, oh zo zit de wereld in elkaar. Ja. Oh zo, als dit dicht gaat, dan laat je mensen domweg in de steek. Ja, want dat is uh, wat ik nog wilde vragen. Uh, VVD heeft aangekondigd landelijk dat ze uh, wil gaan bezuinigen. Wat zou dat betekenen voor het Pennywafelhuis en met name voor de mensen waar jullie een plek voor hebben gevonden? Het zou echt heel, heel, heel erg zijn. Toevallig vroeg ik van de, van de week nog aan iemand van wat zou je ervan vinden en die mevrouw die begon. Nou, ik, ik had het niet verwacht. Die spreiden de armen zo uit. Zo van: Oh, als je dat doet, niet weggaan. Niet doen, niet doen. En ze begonnen gelijk te huilen. Nou ja, dat zegt denk ik al heel veel. Ja. Um... Het Pennywafelhuis over vijf jaar. Wat zijn jullie ambities? Wat zijn jullie dromen voor de mensen waar jullie voor inzetten? En nou, ik zou het heel fijn vinden als het, het Pennywafelhuis in Douwendalen zou blijven bestaan. maar een combinatie met bedoel van welzijn en artistieke dingen. creatieve dingen. maar ook op meerdere plekken in Middelburg. Het zou heel mooi zijn als die Pennywafelhuisjes op verschillende plekken. er worden ook gesprekken gevoerd met de gemeente. terug zouden komen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan laat je mensen niet in de steek. Want je kunt wel zeggen. Uh, we doen het allemaal niet, maar de mensen zien ons ook als tussenvormen. Ze komen met, met vragen naar ons die wij kunnen doorgeven uh, naar de instanties. Want de afstand tussen mensen en de overheid is soms giga groot. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nee. uh, dank jullie wel. Uh, Anda uh, van Riet, Marloep Pleimakers, alsjeblieft een groot applaus. Dank jullie wel. Ja, en Uit dit verhaal wordt wel weer duidelijk hoe belangrijk het is dat er vertrouwen gegeven wordt door een bestuurder, een wethouder. Dat het opgepakt wordt door het nieuwe bestuur. En dat deze mensen uh, met hart uh, voor kunst en cultuur, met hart voor mensen uh, zich inzetten voor de goede zaak. Voordat ik zo meteen het woord geef aan, uh, aan Jesse wil ik zelf als lijsttrekker jullie meenemen in datgene wat mij beweegt. Wat mij heeft bewogen om op te komen voor de Zeeuwse samenleving. En ik denk dat iedereen, zeker als je al uh, uh, wat onderweg bent zoals ik inmiddels, wel weet dat er fases zijn in je leven die je vormen. Die je scherpen en die maken dat je ergens passie voor krijgt en je voor wilt gaan zetten. En voor mij begon dat in de jaren tachtig. Ik was tien, uh, elf jaar toen mijn vader onverwacht uh, werkloos werd. Dat was de tijd van de grote werkloosheidsgolven. En hij, raakte, uh, uh, uh, yeah, uh, hij werd ontslagen bij een bouwbedrijf waar hij als administrateur werkte. En dat betekende heel veel voor ons gezin. En die werkloosheid die heeft anderhalf jaar geduurd. Nou, dat is best lang, zeker als je ervoor staat en je weet niet hoe lang dat gaat duren. Um, wat heel uh, belangrijk was, dat was die magische grens van uh, de WW-uitkering... die dan na een jaar begon waarbij je nog verder terug viel, viel. En ik weet dat als kind nog heel goed en de impact die dat op mij had... als elfjarig meisje uh, in een gezin wat zich geconfronteerd zag met deze situatie. En we hebben het gered als gezin. Het gezin is staande gebleven in alle opzichten... Vader kreeg weer een baan na anderhalf jaar, raakte uit de WW en we konden verder als gezin. En ik heb me toen altijd gerealiseerd hoe belangrijk het is dat er een vangnet is. Dat je er niet op aan wordt gekeken en dat het leven zich ineens aan je kan opdringen. Ook al vraag je daar niet om. En dat kan ook zijn door ziekte of wat dan ook. En vanaf die tijd ben ik me heel erg bewust hoe belangrijk het is dat we als samenleving er zijn voor mensen als het leven even anders loopt. Um, Vandaag de dag zijn er heel wat partijen die um, eigenlijk bang zijn voor verandering. Die ook roepen dat we moeten vasthouden aan datgene wat er is en wat we hebben. En ik begrijp dat eigenlijk wel, want verandering is ook spannend. Kan ook ongewist zijn. Maar wat nou als die verandering een verbetering is? Als die verandering betekent dat we onze samenleving gaan verduurzamen. Dat er geen energie armoede mee is. Dat iedereen er comfortabel en warmtjes tegen fatsoenlijke prijzen erbij zit. Dat huizen bij iedereen geïsoleerd zijn. Wat nou als we die industrie met vervuilde uitstoot helpen verduurzamen? Wat nou als we ons inzetten voor een beter klimaat? Als we klimaatverandering, als we ons daarop aanpassen, waardoor we comfortabel kunnen blijven leven en we ons inzetten om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Wat nou als we woningen kunnen bouwen... die ook voor starters, voor jonge mensen, voor lage inkomens... en de lage middenklasse beschikbaar komen? Wat nou als we al dat soort dingen gaan doen... en ervoor zorgen dat die veranderingen waar we voor staan verbeteringen zijn? Dat het een samenleving wordt... Waar overheden mensen vertrouwen en niet vanuit wantrouwen denken. Wat nou als we het positief gaan maken? En dan is verandering misschien wel spannend, maar uiteindelijk voor iedereen beter. Dat is waar we ons als Partij van de Arbeid GroenLinks voor willen gaan inzetten. Ja, veranderingen. Ja, spannend, vind ik ook. Maar als we dat positief bekijken en ons keihard voor inzetten... en vanuit de overheid werken, vanuit vertrouwen... dan ben ik ervan overtuigd dat we dat beter gaan doen met elkaar. En dat we dus positief naar iedereen kijken... en zelfs de mensen die het spannend vinden dat dingen gaan veranderen. Omdat de wereld nu eenmaal om ons heen verandert, dat we die meekrijgen. Nou, dat is mijn droom voor Zeeland. En die ga ik niet in mijn eentje uh, verwezenlijken. Ik zei net al... We zijn in Zeeland de enige provincie, en ik ben daar echt trots op... Uh, waar Partij van de Arbeid en GroenLinks samen gaan. Vanuit dat positieve gevoel, we staan voor hetzelfde. We willen hetzelfde. En ik wil eigenlijk ook wat jullie willen. Laten we het samen oppakken. En dan is één en één geen twee, maar drie, daar ben ik van overtuigd. We overbruggen de kleine verschillen die er zijn... En omarmen juist die verschillen als meerwaarde bij de programma wat we zelf hadden geschreven. En dat doe ik niet alleen, dat zei ik al. En ik heb ze hier zitten. Dat doe ik met Gerwie, dat doe ik met Ralf. Dat doe ik met Ines, die is er nu volgens mij niet. Dat doe ik met Arling. Dat ga ik met Roy doen, met Auke, met Jules, met Ernst en met Marga. Met deze mensen staan te popelen om de komende vier jaar zich in te zetten voor Zeeland. Vanuit de idealen en de waarden van de partij van de arbeid groenlinks ik hoop heel erg op jullie steun en niet alleen op jullie steun vertel verder in je omgeving dat de partij van de arbeid groenlinks zich inzet voor positiviteit voor vertrouwen voor verbinding voor verbetering van klimaat en niet wegduikt voor de problemen die er zijn en mensen daarin mee willen nemen ik dank jullie wel En het is met heel veel plezier en met heel veel trots, ik heb ze al aangekondigd... ...maar dat ik als eerste het woord geef aan Jesse Klaver. Dankjewel. Wat heb je geweldig gesproken. En wat een fantastisch welkom hier. Gaat het goed met jullie? Ja? Is het een beetje, is het klimaat in de kerk goed? Ja, ik zie wat twijfelen. Nou, ik vind jullie dapper dat jullie allemaal, ja, ja, ja, zeggen. Um, toen Adje en ik het erover hadden, wat is nou de eerste plaats waar we heen gaan, toen moest het wel hier zijn. Want ik moet zeggen, we zijn zo ongelooflijk trots op jullie, hoe jullie die samenwerking zijn aangegaan. Want in een tijd waarin de verdeeldheid in Nederland zo groot lijkt, waarop er ongeveer iedere week wel in de Tweede Kamer een nieuwe partij lijkt bij te komen, we zijn daar inmiddels met z'n twintigen, tegen die versplintering in zeggen, wij gaan iets anders doen. We zeggen niet dat we 100% hetzelfde zijn, maar we omarmen de verschillen. In plaats van ze te proberen uit te vergroten. We gaan samen een vuist maken. Ja, echt een diepe buiging dat jullie te doen. En ontzettend knap. Complimenten. Ja. En wij gaan, um, het gaat vandaag, jullie, straks mogen jullie van alles aan ons vragen. Over alle onderwerpen die we willen. Ook over alle provinciale onderwerpen. Maar deze verkiezingen zijn altijd bijzonder vind ik. Want het zijn dit zijn verkiezingen die gaan over hoe ziet het bestuur in de provincie eruit. En ik hoop en ik ga ervan uit dat we hier de grootste worden. Dus een hele grote stempel kunnen drukken op de toekomst hier van de provincie. Maar het gaat ook over die Eerste Kamerverkiezingen. En dat wat er in Den Haag gebeurt, dat, heeft, dat kan een enorme invloed hebben, positief of negatief, op de besluiten die hier moeten worden genomen. Het is onze grote ambitie om in die Eerste Kamer de grootste fractie te worden. Voor het eerste twintig jaar weer een linkse partij die de grootste wordt. En dat is... Cruciaal. Want de VVD laat er echt geen, geen, geen dag onbesproken om te zeggen, nou, misschien kunnen we wel bezuinigen. En wat we vooral niet moeten doen, zijn de lasten verhogen in dit land. En dat zijn geen goedkope campagnepraatjes van de VVD. Dat is een diep gevoeld verlangen. Want er zit een ideologie achter. Het idee dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn. Dat winsten vooral moeten blijven op de plekken waar ze worden gemaakt, bij bedrijven, en moeten gaan naar aandeelhouders. En wij hebben daar een ander wereldbeeld bij. Het wereldbeeld van de Partij van de Arbeid en GroenLinks is er een waarin we het samen doen. Waarin je een overheid hebt die er is voor mensen. Op goede dagen en op slechte dagen. En dat betekent dat we zaken collectief maken. Dat we niet zeggen als u ziek wordt, betaal de rekening maar zelf. Maar dat doen we met z'n allen. Omdat we weten dat ziek worden niet eigen schuld is. Het ons allemaal kan overkomen. Het betekent dat als we moeten verduurzamen... dat we niet zeggen een beter milieu begint bij jezelf. Nee, dat begint bij een economisch systeem dat werkt. Dat niet alleen maar winst bevordert en bevoordeelt. Maar streng is op als er uitstoot is, als er milieuvervuiling is... dat dat een prijs heeft. Wij zijn een partij... Die met elkaar zeggen, wacht eens even, als je werkt in dit land, betaal je daar eerlijk belasting over. Waarom betaal je dat niet als je vermogen hebt? We willen dat veranderen. En om dat te kunnen, is het noodzakelijk dat we in Den Haag, in die Eerste Kamer, de grootste fractie worden. En daar hebben we jullie allemaal bij nodig. En een goede uitslag hier en de grootste worden hier, maakt de kans groter dat we ook in die Eerste Kamer de grootste worden. Want vergis je niet, als de VVD de kans krijgt, dan proberen ze overrechts de meerderheden te vinden voor dit kabinet. En dan gaan ze door met bezuinigingen. Edith Schippers had een prachtig interview. Hè? Nou, echt, de, de tranen biggelden echt over me. Ik weet niet of het van verdriet was of dat het zo mooi was. Waarin ze hinten op bezuinigingen, maar er geen invulling aan gaf. Het is typerend. Het is niet dat de VVD dat niet weet. We hebben eens even op een rijtje gezet waar de VVD allemaal aan denkt om op te bezuinigen. En wij komen op een lijstje van minimaal negen punten. Minimaal negen zaken waarvan ze zeggen, nou, daar kan het wel wat minder. Huurtoeslag, noem maar wat. Hè? Waarom, zou, ja, waarom zouden we daar geld bij doen? Alsof wonen zo goedkoop is in dit land. We zien dat ze zeggen, nou op de zorg, kan het ook wel iets minder. We zien het op al die aspecten. Maar wat we niet zien, is dat zij bereid zijn om miljonairs misschien ietsje meer belasting te laten betalen. Als wij dat voorstellen, dan worden ze toch nou, bijna emotioneel. Hoe durf je dat te doen? Jongens, we hebben het er niet over dat we iemand zijn vermogen afpakken. We hebben het over een paar procent die ze meer moeten betalen. En wat een paar procent is voor een bedrijf met heel veel winst... of voor een miljonair met heel veel geld... dat kan het verschil uitmaken voor een individu die nu niet kan rondkomen. Door een hoger minimumloon. Door hogere uitkeringen. Door niet te bezuinigen op jong gehandicapten. En dat is waarom ik zo geloof in deze samenwerking... tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks... Hadje en ik zijn het heel vaak eens, soms ook niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat erover wat wij kunnen betekenen voor Nederland. En in plaats van de verschillen uit te vergroten, hebben wij gezegd, dat doen we niet. We slaan de handen ineen. We werken samen tegen de versplintering in. In plaats van op ieder onderwerp onze partijen uit elkaar te laten vallen... en voor ieder onderwerp een apart partijtje op te richten, brengen we bij elkaar. Niet omdat het makkelijk is omdat het moeilijk is en omdat het nodig is. En ik ben onwijs blij dat jullie nog een extra stap zetten hier in, uh, hier in Zeeland. Ik ben heel blij dat jullie hier vandaag met zoveel zijn gekomen. Ik kijk nog veel meer uit naar het gesprek zo dadelijk met jullie. Maar voordat het zover is, mag ik jullie vragen het hardste applaus dat jullie kunnen geven voor mijn collega-fractievoorzitter Atje Kuiken.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 Nu natuurlijk alle ruimte gewoon vol vraag en antwoord, het leukste gedeelte, wat mij betreft, van de dag. Wie als eerste? Hey. <laughs> Hebben we een microfoon? Er, komt, er zijn microfoons, die komen eraan. Dus terwijl die eraan komt, kunnen we misschien even de spelregels afspreken. Dus... We proberen jullie allemaal het woord te geven. Wij denken dat het gaat lukken, of net niet. Maar in ieder geval, je krijgt een microfoon, dat is belangrijk. Want dan kan iedereen, naarmate het langer duurt voor die microfoon is, hoe meer regels. Dus ik hoop dat het snel komt. Nee, dan kan iedereen je verstaan. Ga even staan, zeg je naam. Uh, laat elkaar uitpraten en, en heb respect voor iedere mening die wordt gegeven. Dat is, uh, dat is belangrijk. Mijn naam is Alex de Vos, verandering van de met Puik en Groene Schieken. Ik heb een vraag voorbereid, dus ik wil die vraag concreet ook aan jullie stellen. Het is wel belangrijk dat ik de vraag in zijn geheel kan stellen. Ja, helemaal goed. De zeer belangrijke en waardevolle uit toevoeging van het handicap en seksuele geaardheid aan artikel 1 van de grondwet vraagt om permanente concrete invulling. Als vm voor de mensen met beperking en groene zieken verzoek ik daarom een parlementaire enquête. ...te houden naar de gevolgen van de invoering van de decentralisatie in het sociaal domein. Dit om tot goede wetgeving en uitvoering van beleid te komen... ...die voldoet aan alle internationale verdragen... ...en om daar daadwerkelijk voor te zorgen dat de iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving... ...en menswaardig bestaan mag hebben. Dankjewel voor je vraag. Uh, en, je, en dankjewel dat je ook de moeite hebt genomen om het zo uitgebreid uit te schrijven. En zo ken ik je ook. <tiek> maar heel eerlijk, hebben we een parlementaire enquête nodig om te weten wat er goed gaat in het land en wat er niet goed gaat in het land. Op het moment dat er nog steeds bussen rijden waar je niet rolstoel toegankelijk in kunt stappen, hebben we het nog niet goed genoeg met elkaar gedaan. Op het moment dat we nog zoveel zaken hebben die we qua duidelijk praten, ondertiteling... Begeleiding, niet goed uitgelegd hebben, hebben we het niet goed gedaan. Op het moment dat we niet op elk gemeentehuis gewoon een fysiek uh, iemand hebben die kan helpen. Op het moment dat dingen moeilijk zijn, hebben we het niet goed gedaan. En ik geef nu misschien de slechtste voorbeelden, maar je snapt precies wat ik bedoel. Kortom, jij en ik weten precies wat er nodig is. Dus laten we daar niet over onderzoeken, maar laten we zorgen dat er geld beschikbaar is, de mensen beschikbaar zijn en laten we met elkaar het gesprek voeren, zodat wij het zo goed mogelijk doen en waar we het niet goed uitleggen, omdat we te moeilijk praten, dat we dat veranderen. En jij kan ons daarbij helpen. Dank je wel. Daar achterin. De groene sjaal. Ja, en, en soms, uh, we willen jullie niet reduceren tot een kledingstuk, maar soms helpt het om, om aanwijzingen te, te geven, wie we, wie we bedoelen. Um, jullie hebben fantastisch gesproken, helemaal top, maar geen woord over het klimaat. En wij, zoals jullie weten is Zeeland de provincie van Borselen. En dan zeggen wij uh, luid, en, en luidkeels roepen wij dan borstelen 2 en 3, ik docht het niet. Ja. Ja? Ik docht het ook niet, maar Jesse, deze laat ik even aan jou. Nee, uh, en dat is heel terecht dat het hier wordt gezegd. En in mijn bijdrage heb ik er wel iets over gezegd, over het klimaat. Namelijk dat we, en dat vind ik zo mooi in onze samenwerking, dat wij wat fundamenteler kijken dan alleen maar een kritiekje hier of daar. En dat we een economisch systeem hebben dat uitbuiting van mensen in de hand werkt en uitbuiting van de aarde. Dan heel concreet op een kerncentrale. Kerncentrales zijn niet... De oplossing voor de problemen in Nederland op het klimaatvraagstuk. En wat er is gebeurd... Wat er... Nee, nee. Dank, het was nog een niet heel briljant antwoord, zeg ik eerlijk. Maar uh, als het zo'n middag wordt, zo hebben ze het liefst hoor. Dat is helemaal. Uh, dat kunnen we... Maar uh, om, da om daar iets aan toe te voegen. Kijk, um, ik ben, ik ben een, een hele pragmatische jongen. Als het aankomt, op hoe pak je klimaatverandering aan? En wat mij stoort aan de hele discussie over kernenergie... is dat wat de VVD nu probeert te doen, is te zeggen dat het de enige manier is... waarop je klimaatverandering nog zou kunnen oplossen. En dat wij principieel tegen kernenergie zouden zijn. Jongens, ik ben heel erg groot voorstander van onderzoek naar kernenergie. Als het lukt dat er toriumcentraals echt zouden komen... We horen het, nou niet ik, want ik ben nog geen 40, maar al 40 jaar wordt erover gesproken... Ik ben benieuwd hoe zich dat verder ontwikkelt en dat is allemaal prima. Maar te doen alsof je met kernenergie, dat wij dat als Nederland nodig hebben voor onze energievoorziening, het is niet waar. En stel je voor, stel je voor met z'n allen vandaag zouden wij zeggen hier, we gaan het doen. Dan heb ik één vraag die je moet terugstellen aan al die VVD's die dit voorstellen. Wat is jouw oplossing voor de overige 90% van het klimaatprobleem wat we in Nederland hebben? En dat is er niet. En daarmee is het een schaamlap om te kunnen zeggen, maar jullie willen ook iets niet. Wat, wat zorgt voor CO2-reductie? Wat is de oplossing voor de overige 90% van het probleem? Want zelfs als we die kerncentrales zouden bouwen, zelfs als dat gebeurt, dat de VVD zijn zin zou krijgen, of wat ik het onverstandig vind om dat te doen, waar wij tegen zijn, doch het niet. Zelfs als je dat doet, heb je de rest van ons programma nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en de aarde leefbaar te houden. En dat is waar de discussie over moet gaan. Wat wij moeten doen om klimaatverandering aan te pakken... is zoveel fundamenteler dan een kerncentrale of een windmolenpark. Of zonnepanelen op de daken. Het vraagt om een verandering van ons economisch systeem. Om een verandering van ons economisch denken. Dat ervoor zorgt dat we de klimaat kunnen redden. De planeet dus leefbaar houden voor ons als mensheid. En waarin we ook zorgen dat er nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan die weer goed is... ...voor onze economie en onze samenleving en waar mensen kunnen werken. En dat is onze opdracht. Dank Van de mevrouw in het blauw naar de meneer in het zwart-groen. Sorry mevrouw. Sorry. Sorry. Ja. Mijn naam is André Alting. Ik kom uit Groes. Um, het gaat inderdaad om die systeemverandering... En een kerncentrale is dan maar één ding van. Maar laat het daar dan ook alsjeblieft overgaan in de verkiezingen. Want die kerncentrale die gaat hier misschien gebouwd worden in Zeeland. Maar uiteindelijk betalen we met z'n allen. En dat wordt misschien wel 20 miljard. En dat gaat misschien wel 20 jaar duren. En de flora en fauna en borstelen wordt gewoon één grote bouwput. Maar... Laat het alsjeblieft in deze verkiezingen gaan om de grote thema's die misschien wel provinciaal... Hè, dat kan ook iets zijn in Overijssel of in Gelderland of in Groningen. Maar hier in Zeeland is dit een van de thema's die provinciaal echt tot in de kern gaan. Goeie woordspeling. Ja. <laughs> um, maar ik denk dat het daarover gaat. Ja. Die systeemverandering die je moet plaatsvinden, en dat je kijkt naar wat er in een provincie geldt en wat het uiteindelijk voor heel Nederland te betekenen heeft. En hier in Zeeland is dat een kerncentrale. Dankjewel. Dank je wel. Oh, daar. Ja. oproep. De mevrouw in het blauw. Aukje, ik heb eigenlijk een vraag over, ja, over een tijdje geleden. We hebben het nu over Rutte. Um, en ja, daar zijn we natuurlijk allemaal niet zo blij mee. Maar er is een moment geweest uh, voor jullie om daar iets aan te doen. En dan ga ik even terug naar het functie elders debat. Waarin Rutte dus een motie van wantrouwen kreeg. Waarbij Kaag eigenlijk niet de rug recht kon houden. En uh, ja, dat is dan voor de rest niet goed gelopen. Wat verwijten jullie jezelf daarin? En wat hadden jullie kunnen doen om eigenlijk Kaag mee te krijgen? <laughs> Die van jou had ik al gezegd, een goed pleidooi en daar hebben we eigenlijk niks op aan te vullen en gelijktijdig is het ook makkelijker vanuit Den Haag zeggen, joh, borstelen veel succes ermee, dan is het niet meer jouw probleem, maar dat is natuurlijk onterecht, dus Den Haag moet ook met jullie het gesprek gaan voeren. Maar ik sluit me volledig aan wat het Jesse zegt. Ook al ben je principieel niet tegen kernenergie. Je zult je nu moeten richten op wat je deze week, komende maand en de komende jaren zal moeten doen. Om ervoor te zorgen uh, dat we gewoon uh, die klimaatdoelen halen. Maar ook ervoor te zorgen dat er gewoon een fatsoenlijk voedsel is, uh, dat de energierekening van mensen omlaag gaat. Uh, dat bedrijven kunnen blijven bouwen en investeren. En dat vraagt gewoon om een grote omslag. Dan over... Uh, uh, ik, ga, ik vind het altijd een beetje lastig om te zeggen... wat overtuigt een ander? Ik denk dat het veel belangrijker is over wat overtuigt jezelf. En volgens mij zijn wij heel helder geweest. Vandaag en in onze interviews. Er zijn een aantal dingen die we heel erg willen. Eerlijk delen. Betaalbaar wonen. Die groene... Toekomst die vraagt om een systeemverandering. Duidelijke keuzes. En dat kost geld. En wij geven heel duidelijk aan waar wij denken dat we dat geld vandaan moeten halen. Een herverdeling. Meer van hoge vermogens, meer van multinationals, meer van rijken. Wij zijn daar volledig transparant over. En we strekken ook een aantal rode lijnen van dingen die we niet zullen steunen. Als het gaat over bezuinigingen op de zorg. De sociale zekerheid, het wonen. Dat zijn de keuzes die voorliggen. Ik heb niet zo... Weet je, terugkijken op het verleden heeft niet zo heel veel zin. Maar de verkiezingen zijn nu aanstaande. Anita en jullie gaan ze winnen. En daarmee kunnen wij ook in Den Haag op 15 maart de grootste worden. Kunnen we koersverandering teweegbrengen En dan kunnen we ervoor zorgen dat Kaag met ons af kan. In plaats van Rutte's rechtsaf. En dat zou mijn boodschap zijn. Ja, er is, er is, er is, er is, ik denk als we de vervolgvraag niet geven, dat ze hem gewoon gaat roepen door de zaal. Dus we, we moeten wel de orde enigszins zien te handhaven hier. Er is maar nog één vervolgvraag, een korte vraag. Toch wil ik terug naar de vraag, wat hadden jullie anders kunnen doen? Wat kunnen jullie zelf daarin verwijten? Maar ah, oké, okay. dan ga ik echt goed. Dan ga ik er ook nog, nee, maar ik ga, er, dan ga ik er ook nog op in. Ik vlucht naar die. Nee hoor, ik ga naar deze vraag. <laughs> Kijk, um, ik denk dat we allemaal met leden ogen aanzien dat je ziet hoe de, de, de, de Teflon-premier overal mee lijkt weg te komen. En ik denk dat dat is de reden is waar, waar die vraag uit voortkomt. Van, maar hoe dan? Hoe, hoe, hoe kan dit? En datzelfde gevoel hebben wij. En dat debat wat er was op 1 uh, april, het 1 april debat twee jaar geleden, bijna twee jaar geleden, het was ontluisterend. Ik heb in die 13 jaar in het parlement, jij, wat is het, 16 zes, zes, jaar in het parlement, <laughs> en toch pas Sommige 22, dingen. hè. Ja, ja, en Toch ja, ja, pas ja, ja. 22, maar Sommige dingen uh, 16 je... jaar in het parlement, we hebben nog nooit, we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Uh, wij hebben die motie van wantrouwen gesteund. En ik vind het, ik ga nu iets zeggen, dat is misschien niet, niet aardig, maar het is wel waar. Ik heb nu... Twee keer formaties met D66 gedaan. In 2017 en in 2021. En iedere keer is er consequent gekozen om rechtsaf te gaan. Uh, en, uh, en niet voor links te kiezen. En dan moet je altijd naar jezelf kijken. Waar had ik aardiger kunnen zijn? Hadden we meer comfort kunnen geven? Wat hadden we daarin beter kunnen doen? Maar ik weiger daar de hele verantwoordelijkheid voor te nemen. Want als we op dat moment toen en niet alleen even D66, hè, het CDA van Pieter Omzicht, De man die onder de bus werd gegooid in die formatie. Die hadden hun poot stijf moeten houden. Dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze daar niet gedaan. En daarmee zie je wat er uiteindelijk, en dat is een problematisch, vind ik, aan hoe de maagse verhoudingen, of hoe het vaak, te vaak werkt in Den Haag, te weinig een ideeënstrijd, maar de macht. En die ideeënstrijd moet weer centraal staan. Dat gaat ook deze campagne over, dat is volgens mij waar jij refereert, zorgen voor dat het over fundamentele ideeën gaat. Het gaat namelijk wel of geen kerncentrale, gaat niet alleen over een fysiek gebouw, het gaat over je visie die je hebt op de samenleving. En dat debat, dat is nodig. En nou... wij gaan er alles aan doen, in ieder geval. Dat kan ik wel zeggen. Om de macht van de VVD te breken. En dat kan als wij in die Eerste Kamer, als ze afhankelijk worden van ons... dat er geen rechtse geitenpaadjes meer zijn. Dan kunnen we die macht breken. En dan beloof je, het moment dat we die kans krijgen, doen we het. En wij hebben... En mensen waren ook cynisch, hè? want ze zeiden, oh, ze laten elkaar wel los in die formatie. Hebben we niet gedaan. We moesten onderhandelen over de voorjaarsnota. Toen zeiden ze, oh, wil je toch niet alleen met mij zaken doen? Nee, hebben we niet gedaan. Toen zeiden we over de Eerste Kamer. We doen gewoon samen één fractie. Hadden ze nooit verwacht. We zijn hier in Zeeland en hier hebben ze één lijst. Hadden ze nooit verwacht. Dus wij doen gewoon wat we zeggen wat we doen. Ik denk dat we alle cynici in dat uh, licht wel hebben uh, verstomd. En dat is gewoon wat je van ons kan verwachten. En uh, daar staan wij voor. Daarachter. Uh... We gaan naar die meneer daarachter. En dan is hier voor een jongeman. Dus als er vast iemand daarheen kan. En, en hier is ook een jongeman. We hebben u gezien. Zeker wel. Ja. Uh... Ja, zeg. Ben ik aan de beurt? Ik, uh, ik, uh, ik moet je aan de antje vragen. En dat u me een jonge man noemt. <lacht> uh, ik ben Ton Verschelling. Ik kom uit Vlissingen. Ik heb een zeers probleem wat ik wil aankaarten. En dat is de bebouwing langs de kust van Walcheren, uh, het Veerse Meer en zeer Vlaanderen. Uh, namelijk die recreatiebouw die in mijn ogen speculatief is en een, een object voor beleggers uh, ik, ik, ik zou willen dat we daar absoluut een eind aan maken dat we nu de grens trekken van niet meer verder bebouwen ik vind het een punt voor de fractie ook in de staten uh, want het is het is gewoon welletjes lijkt mij er is genoeg want ja, we hebben hier allerlei ik heb hier allerlei opvattingen over, maar ik denk dat we het allerbeste Anita hier het woord over kunnen geven. Ja. Dank voor de vraag. Wij vinden het ook welletjes. Het is genoeg geweest. Um, uh, we hebben het, uh, de afspraken in het kustpact, waarbij we ook heel nadrukkelijk... ook als Partij van de Arbeid GroenLinks hebben gezegd... we willen dat die afspraken nagekomen worden. We willen dat de bebouwing aan de kust stopt. Het is genoeg geweest. De Vlamingen zeggen tegen ons, maak niet dezelfde fout die wij gemaakt hebben... door de hele kust dicht te bouwen. Doe het niet. En we gaan het ook niet doen. Um, daarnaast is er nog een probleem bijgekomen. Namelijk het probleem van het woningtekort. Dat hebben we ook nog in Zeeland. Het is onverkoopbaar dat we bouwen voor uh, de recreatiesector. Terwijl onze eigen jongeren, en ik zie er gelukkig heel veel zitten hier in de zaal... Uh, mij afgelopen woensdag of donderdag in een meeting... waar ik uh, jonge Zeeuwse uh, linkse mensen heb ontmoet... echt zegt van ja, hoe, hoe ga ik dat nou doen? Um, in Zeeland. Uh, hoe ga ik aan een betaalbaar huis komen? Dus het is absoluut niet uit te leggen. Het is gelukt om Brouwers Eiland tegen te houden. We hebben heel veel mensen, misschien wel een aantal van u, in welke rol dan ook, u voor ingezet. We hebben kunnen voorkomen dat er een mega grote toren op de Veerse Dam is gekomen door een menselijke keten te maken. Kortom, het doet er toe wat u, wat ik. Wat wij in de Staten daarvan vinden. En ook daar zijn we niet zeker wat uh, andere partijen ook in Zeeland daarvan vinden. Men beleidt met de mond de afspraken uit het kustpakt. En aan de andere kant staat, uh, staan die partijen open voor ontwikkelingsprojecten aan de kust. Wij zeggen niet doen. We houden het ruimtelijk, we houden het open. David. Ik ben 19. Ik ben ook kandidaat voor D66 voor deze provinciale staten. Ik vind het heel leuk dat het net al ging over D66. Maar ik ben, ik, ben niet, ik ben er niet gekomen vandaag om over mijn partij te praten. Doe je dat goed, zeg? Maar, maar ik heb gewoon wel een hele simpele vraag als een outsider: um, gaan jullie ooit in de toekomst ook echt fuseren in één partij? Want jullie zijn nu. Eigenlijk één lijst. U zei het zelf ook al, jullie staan voor hetzelfde. jullie willen hetzelfde. Maar jullie zijn nog wel steeds twee aparte partijen. Maar wanneer gaan jullie nou echt samen? Echt één linkse wolk waar de VVD zo bang voor is. Wanneer komt die nou echt? Hier in Zeeland doen ze het al. En ik snap dat VVD bang is voor onze linkse wolk. Um, en gelijktijdig, we gaan gewoon de komende weken, maanden het gesprek aan met onze leden. Zoals jullie dat als Democraten D66 ook gewend zijn. Om dan te kijken, hoe gaan we die samenwerking uh, verder uh, vormgeven? Lokaal zullen sommige gemeentes of provincies dat voor een deel ook zelf bepalen. En onze koers tippelen wij uh, samen uit. Dus heel veel dank voor je vraag. En, en, uh, stel je nou voor, hè? <laughs> dat wij... Uh, op, in wat voor vorm dan ook die, die samenwerking zouden doortrekken. En nou ja, vroeg of laat komen er een keer Tweede Kamerverkiezingen en we gaan dat doen. Wat vind je dan dat D66 moet doen? <laughs> Kijk, het is gewoon heel simpel. Ik zie jullie als onze grootste politieke bondgenoot. En het ging er ook over dat wij ja, heel vaak over rechts gaan. Ja. Want dat komt gewoon heel simpel. We zijn liberalen. Maar jullie zijn gewoon heel lang te klein geweest. En als jullie gewoon groter worden en als jullie de grootste worden ja. en wij echt met jullie kunnen samenwerken, dan weet ik zeker dat wij met jullie in het kabinet gaan zitten. <applaus> Deze meneer. Ja, en dan de mevrouw achterin in het groen. Ja. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. En ik maar je kunt het niet beloven. Nederland verzuipt in de bureaucratie. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mij onder andere mensen in de zorg. Die zorg nodig hebben. Als je kijkt wat de wet en regelgeving is. Mensen... Maak het eenvoudig. Zodat ook mensen die nu zeggen tegen de gemeente, en ik zeg het cru: houd je rot zeg maar. Ja? Dat zijn mensen die vandaag aan de dag geen zorg hebben en in hun eigen fouten omkomen. Dat gebeurt overal. In Vlissingen, in Middelburg en mensen komen er niet vooruit. Maar nu gaat het erom. Ik zou van jullie een dringende oproep willen plaatsen om die bureaucratie te vereenvoudigen. Zodat mensen ook krijgen waar ze recht op hebben. En jullie zeggen eerlijk delen en daar ben ik het mee eens. Maar nou jullie. Volgens mij, het is niet cru, want het is gewoon de waarheid. En in Nederland plakken we regeling op regeling op regeling. Omdat mensen eigenlijk niet uh, rond kunnen komen... Met het inkomen wat ze hebben. Uh, en gelijktijdig verzinnen we dan allerlei dingen om mensen te helpen, maar mensen doen het niet. En dat weten we ook. Als het nou gaat over de energie of over zorg, omdat het te ingewikkeld is geworden. Mensen bang zijn dat ze dingen moeten terugbetalen. En na de toeslagenaffaire is dat ook niet onlogisch. En heel veel formulieren zijn ook onduidelijk. Niet leesbaar. Heel veel vragen. En heel veel dingen zijn denk ik uh, ontstaan uit wantrouwen. Als je ziet wat alle vijf verpleegkundigen moeten invullen, op het moment dat ze iets willen doen. De pallitatieve zorgmedewerker, op het moment dat hij uh, spullen moet aanschaffen, omdat iemand in de laatste levensfase is. Als het gaat over materiaal, hoe laat je daar soms weken mee bezig bent. Ja, De laatste levensfase betekent ook echt de laatste levensfase en dat raakt mij altijd uh, enorm. En dat is de gekte die we nu in ons land hebben, als we gewoon vertrouwen op de zorgmedewerkers, de jeugdzorgmedewerkers, de verpleegkundigen, de huisartsen. Mensen die voor in woningcorporaties werken om te kijken wat mensen nodig hebben. Als we die gewoon vertrouwen, in plaats van om elke minuut te verantwoorden of elk formulier in te vullen en mensen ook een beetje vertrouwen, dan kunnen we van deze gekte af. En als we mensen ook een fatsoenlijk inkomen geven, kunnen we ook van allerlei rare knip- en plak- en pleisterregelingen af. En dat zou mijn wens zijn en onze wens zijn voor de toekomst. Dus het is niet cru, je hebt gewoon helemaal gelijk en daarom ben je ook een lekkere rooierakker. Uh, goedemiddag, mijn naam is Marleen Blommaert. Ik ben uh, lid van maar liefst drie partijen. Uh, Water natuurlijk. Uh, dat is de waterschapspartij die gesteund wordt door Volt, uh, D66 en GroenLinks. Dus daar ben ik. Ik ben Lind van GroenLinks. En we werken in de uh, waterschap samen met P van de PvdA. Dus al met al heb ik verbindingen met vijf partijen. Dus, uh, en we zouden bijna vergeten. Dat... Baas boven baas. <laughs> ja. ja. ja. Uh, we zouden het bijna vergeten, maar we hebben ook waterschapsverkiezingen. En als we het hebben over systeemverandering, dan denk ik dat water echt een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst wordt. En dan met name zoet water. En ik zou eigenlijk uh, willen pleiten voor iets van een watertafel uh, in Nederland, waar we vanuit die progressieve hoek de verbindingen kunnen maken. Want er liggen heel veel vraagstukken die de verbinding met de rijksoverheid, de provinciale overheid raken in uh, dat waterschap. Uh, niet in de laatste plaats de financiering bijvoorbeeld. En ik zou het prettig vinden als er ergens een, een gremium is uh, binnen PvdA GroenLinks waar we uh, dit soort zaken kunnen bespreken. Uh, ik, ik denk dat we dan Atje voorzitter moeten maken van die tafel. Dat zou je sowieso. Nee, um, uh, het is helemaal waar. Kijk. Even het bruggetje naar stikstof, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Uh, maar de uitdagingen die we nu hebben met stikstof, die zijn eenvoudig vergeleken bij de uitdagingen die we hebben om de kaderrichtlijn water, om de, de, de, as, de, de verplichtingen die daaruit voortvloeien, om die in 2027 te halen. Uh, en je oproep om daarop binnen met PvdA, Groenig, maar eigenlijk met al die progressieve partijen, om daar een soort van platform te hebben, om daar daar uh, uh, hoe zeg dat, meer coördinatie op te hebben, daar meer met elkaar over verder te praten. Dat neem ik mee om dat aan Laura Bromet uh, terug te geven. Dat is onze absolute waterschapsexpert, uh, mag, uh, mag ik wel zeggen. Uh, en uh, ik zal het ook bij haar eigenlijk nemen: van, op wat voor manier kunnen we dat nou nog versterken? Want je hebt helemaal gelijk. De kwaliteit van ons water, of het nou gaat over de zoetwatervoorraden, uh, of het nou gaat over de, de kwaliteit, dus de gezondheid van het water, de biodiversiteit uh, uh, rondom het water en in het water. Dat is echt cruciaal. En dat vraagt veel meer van ons dan dat, we, dan dat we nu denken. En dat is ook waarom de stikstofopgave je dat niet aan zich moet zien. He? Waarom je niet alleen moet kijken naar hoe slaat de stikstof neer. Wat betekent het voor de kwaliteit van de natuur. De, de, de zogenaamde KDW's. Maar wat betekent het ook voor het water. En de klimaatopgave... De, klimaat, de klimaatopgave is precies hetzelfde. Dat is ook de reden waarom uh, PvdA en GroenLinks ons hebben, hebben ingespannen... om de verhouding in het waterschap te veranderen. Zodat de verankerde zetels van het bedrijfsleven... om daar iets aan te doen. Uh, om ervoor te zorgen dat het democratischer wordt. Dat er, dat er meer keuze mogelijk is. En daarmee zijn de waterschapsverkiezingen ongelooflijk belangrijk. En veel succes. APPLAUS ja, de, de, de mevrouw met de, met de bril die nu gaat staan. Mijn naam is uh, Inesander <laughs> en ik ben uh, student. En ik denk dat ik voor alle studenten spreek als ik zeg dat studeren heel erg duur is. Um, en ik heb, ken ook heel veel mensen die, die hierdoor in heel veel schulden zitten. En dat levert ook echt enorm veel stress op. Dus ik vroeg me af wat uh, ja, uw ideeën daarover waren. student in zijn algemeenheid of, of meer schulden in zijn algemeenheid? Ja, schulden vooral. Sorry, we kon het niet verstaan. Schulden vooral. Schulden. Schulden. Schulden. Schulden. Schulden. Kijk, volgens mij als je... Gaan we? Uh... Ik ben zelf betrokken geweest toen het, de GroenLinks en het PvdA hebben het leenstelsel ingevoerd. En om maar één ding te zeggen, wat we verkeerd, dat is gewoon één van de zaken die we verkeerd ja. hebben gedaan. Ja. En om je te vertellen hoe we daar naar kijken, moet ik een stap terugzetten in hoe we daar ooit toe zijn gekomen. Uh, wij dachten toen we daarmee aan de slag waren, dat zijn hele goede regelingen, mensen gaan later veel geld verdienen en op papier kan alles nog maar kloppen. Een ding wat we hebben onderschat, en het neem ik mezelf kwalijk, uh, is wat voor druk dit op jonge mensen legt. Wat voor stress dit met zich meebrengt. Uh, ik was zelf, kan ik wel verklappen, een student, toen we de IB-groep nog hadden, die dacht, ik zag die rentetarieven en ik dacht, ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik dat niet leen. Uh, en dat is ontzettend economistisch. En dat is volgens mij kenmerkend, dat hele leenstelsel voor hoe de overheid kijkt naar regelingen. De, de, de burger, als een calculerende burger, en dat is verkeerd geweest. En dat heeft een enorme druk op studenten gelegd. Uh, en dat moet nu hersteld worden. We hebben daar een debat over gehad onlangs, dus die basisbeurs komt weer terug, gelukkig. Maar het gaat over die tussengeneratie. En dat daar nu zo weinig compensatie voor is, dat vind ik echt heel erg. Omdat je niet kan zeggen, sorry, een paar jaar hebben iets geprobeerd, dit werkte niet. Die moeten een eerlijkere prijs krijgen. Niet de bedragen die ik soms hoor, namelijk over 30.000 euro gaat het zo, dat zouden we echt niet doen. Maar het gaat er wel over, je hebt meer schulden gemaakt dan dat je zou hebben gemaakt zonder, hè, als, het als er nog steeds een basisbeurs was geweest. En dat mag beter gecompenseerd worden. Daar hadden wij verschillende voorstellen voor in het verkiesprogramma. Die waren veel hoger dan de 1000 euro die er nu ligt. Ik vind het echt schandalig dat de overheid daar niet de, stap, daar niet de stap extra zet. Maar ik zou daar nog één ding aan willen toevoegen. Omdat de druk die studenten nu voelen niet alleen financieel van aard is. Het heeft met alles te maken. Er was een tijd waarin je zeker wist, mijn toekomst gaat beter zijn dan die van mijn ouders. En die tijd is er niet. Een huis vinden, een baan vinden gelukkig is worden gewoon makkelijker, maar een huis vinden, een plek om te kunnen wonen, hoe ga je om met die schulden, wat betekent het om de druk die er ligt om nog te presteren, alles wat je naast je studie moet doen, de enorme prestatiedruk die er ligt en in een gezonde samenleving halen we drie prestatiedruk, drie prestatiedruk eraf. En dat zit niet alleen in de regelingen rondom studeren, dat zit ook in de manier waarop we praten over succes en wat succes is. En ik geloof in een, dat je het beste uit jezelf moet halen, dat je daar hard voor moet werken, maar dat mensen zelf bepalen wat hun lat is. En dat we daar nu een soort van algemeenheid overheen leggen, dat begint niet bij studenten. Hè? Dat begint al in het onderwijs. Ik heb net weer de CITO-resultaten van mijn kinderen gekregen. De wijze waarop wij onze kinderen toetsen, vind ik echt gekke werk. Rustig aan, hoe oud ben je? Mag ik dat vragen? 18? Jij hebt je hele leven nog voor je. De druk die we op jonge mensen leggen... en dat begint dus al bij jonge kinderen. Bij welke resultaten ze halen. Of naar welke school kan ik dan? En is die school van voldoende kwaliteit? En is mijn school wel een, een, een, een excellente school? Als je 18 bent of als je kind bent... je moet maar één ding doen. Dat is één ding wat echt ontwikkeling helpt. En weet je wat het is? Fouten maken. Zoveel mogelijk fouten maken. En proberen niet twee keer achter elkaar dezelfde. En daarvan leren... En als we daar als samenleving de ruimte voor geven, dus ook een onderwijs waarin je kan blijven zitten en dat dat geen probleem is. En waarin je een verkeerde studiekeuze kan maken en dan toch nog wel voor iets anders kan kiezen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we het talent wat er bij zoveel mensen aanwezig is, dat we dat veel meer naar boven kunnen halen. Wat je mensen moet geven is tijd om zich te ontwikkelen. En wat ik jou zou willen zeggen is, ik hoop heel erg dat jij niet die druk voelt en laat dat los. En maak fouten in het leven en leer ervan. En dat is uiteindelijk ook nog het enige waar ik... Waar ik het meest van heb geleerd zijn alle fuck-ups. En ik heb er echt heel veel. Uh, voor alle fuck-ups die ik heb gehad. Uh, daar leer je van. En daar moeten we de ruimte voor geven in, ons, in onze samenleving en in het onderwijs. Voor mensen om verkeerde keuzes te maken. Want daar word je beter van. Misschien. Oh. <applaus> Misschien uh, mag ik nog even aanvullen. Want ik puzzelde een beetje over je vraag. Maar dat komt denk ik omdat ik aan mezelf uh, moest uh, terugdenken. Ik heb geen studieschuld. Maar ik, mijn moeder had ook geen geld voor mij om te gaan studeren. Ik heb het toch gedaan en ben ongeveer part-time gaan werken naast mijn studie. Maar er was natuurlijk toen ook de studiebeurs nog. Ik vond het heel moeilijk. Maar hoe slechter je situatie thuis is, of hoe onzeker die is, of als er thuis al schulden zijn of problemen zijn, hoe moeilijker het is om die drempel over te gaan. En ik denk dat dat misschien ook een achtergrond is van jouw vraag. Dus het gaat er niet over dat we herstellen wat in het verleden niet goed is gegaan en dat we studenten zoveel mogelijk helpen... deze pechgeneratie om daar overheen te komen. Maar het gaat er ook over dat alle kinderen, waar ze ook wonen... hoe ze zijn ook opgegroeid, of ze pech in het leven hebben gehad... zoals Anita vertelde over de, het ontslag van haar vader... of misschien wel een situatie waar jij in zit, wat ik nu niet weet. Of alle andere kinderen die met een beetje achterstand... ...nu in het onderwijs zitten en waar de drempel dus extra groot is om te gaan doorstuderen. Of dat nou een vmbo is of een mbo of een hbo of een universiteit. Dat zijn de verschillen die we moeten zien te overbruggen. Die angst moet weggenomen worden zoals Jesse terecht zet, zodat je kan genieten. Dat je jezelf kan ontplooien, dat je... Fouten mag maken, hij maakte wat meer dan ik, maar dan nog. <laughs> en dat gun ik jou. En dat gun ik al onze kinderen, jongeren, studenten en onze toekomstige toppers. De, kijk, ik, de, de, de mevrouw daar achter en deze. Kijk, van die meneer hebben we zeekraal gegeven, dus die ga ik gekregen, dus die gaan we sowieso. Uh, de, als, je, als, je, als, we, als we iets krijgen, worden wat heel coulant of je de vraag krijgt. Maar, uh, <laughs> even, is naar die mevrouw? Ja. Hi, goeiedag. Uh, mijn naam is Sogant. Um, ik, uh, ik wilde heel even een opmerking maken, omdat uh, mevrouw net heel erg uh, goed aangaf wat de problemen zijn met de studieschuld. Um, ik zelf uh, kom uit een uh, migratiefamilie en ik ging studeren en ik wilde graag rechten studeren. Het is een hele dure opleiding. En ook ik heb daarnaast zo'n 30 uur per week gewerkt, maar ik heb nog steeds een studieschuld van 58.000 euro. Dus ik vind het echt heel erg om te horen dat de oplossing is om iets los te laten. Omdat het is niet loslaten. Het kost geld en daar, ons is gewoon best wel wat geld afgepakt. En er is een compensatie gegeven van 1000 euro. En dit is niet de oplossing. Maar dingen loslaten is ook niet de oplossing. Dus, mijn vraag is: wat gaan we nu echt doen om dit op te lossen? Hoe kan ik er zeker van zijn dat terwijl ik rechten heb gestudeerd en een goede baan heb, over 30 jaar eigenlijk wel nog een huis kan kopen? Want ik kan dat nu niet meer. Dankjewel. Ik denk: yes, we zijn niet, we gaan je niet helpen of we zien je probleem niet. Hij zei eigenlijk in een idee, weet je, elke student zou de ruimte moeten krijgen om een studie te kiezen die hij of zij past. Zonder de stress om daarna niet meer een huis te kunnen vinden. Zonder de stress om elke maand te denken, kan ik het nog wel afbetalen? Maar we moesten ook even zelf kritisch zijn uh, over waar we vandaan kwamen en dat is gebeurd. Maar dat we zullen blijven kijken hoe we deze schuldenproblematiek te lijf gaan, dat het niet een belemmering is voor je toekomst... Dat het niet iets is wat je leven lang met je meedraagt. En daarom vulde ik het ook aan met wat mijn ervaring is. En daarom was ik ook even aan het zoeken van wat is nu exact de achtergrond van deze vraag Maar mag ik je wel complimenteren? Dat je. Nee, maar dit raakt jou, omdat je uit een hele ongebruikelijke situatie. waarschijnlijk de eerste vrouw bent geweest uit jouw generatie, uit jouw gezin, dat deze ingewikkelde stap heeft gemaakt. Want dat is wat het is. En niemand heeft gedaan wat jij hebt gedaan. Ik was er ook de eerste uit onze familie. En dat is raar omdat je geen voorbeelden naast je hebt. Omdat je niemand naast je hebt staan die zegt van je kan het wel. En je vindt het nu extra spannend omdat er iets heel zwaars op je schouders ligt. Maar je gaat het redden, daar ben ik van overtuigd. En wij zullen alles doen wat onze politiek kan en mag om je daarbij te helpen. En dat is onze belofte voor jou. Dank je Achter, achterin. Ja, dat kan ook. Ja, ik, ik ga wel even staan, want anders dan kom ik er niet bovenuit. Uh, ik ben Mieke Jansen, ik ben van uh, Borselen tot de kern. En uh, dat gaat erover dat wij uh, de mensen in uh, uh, de gemeente Borselen en in de provincie Zeeland bewust willen maken van de gevolgen... die uh, kunnen ontstaan door de bouw van twee kerncentrales. En wat er allemaal nog bij hoort als koeltorens, hoogspanningsleidingen door het gebied. En um, wat ik even wil zeggen, dat het, het gaat natuurlijk de mensen in de gemeente Borselen aan. Maar het gaat ook de mensen in de provincie Zeeland aan. Maar het gaat ook de mensen in heel Nederland aan. Want wij zien het straks als het doorgaat. Maar voor heel Nederland geldt natuurlijk het, ook het veiligheidsaspect. En het lijkt nu wel alsof wij er in Zeeland helemaal uh, alleen voor staan... om uh, ja, die bewustwording en om dat tegen te gaan. Dus ik zou willen vragen aan de landelijke politiek om ons alsjeblieft daarbij te helpen. Jullie... Uh... Uh, ik kan er heel veel woorden aan uh, wijden. Ik denk dat het sowieso goed is om het gesprek met elkaar te blijven voeren. Ik woon in Brabant, de jodiumtabletten liggen ook bij mij in de laar. Maar dat is onvergelijkbaar. Want dat is jullie uh, achtertuin, als ik dat zo mag zeggen. Uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks zitten landelijk exact op dezelfde uh, pagina. En het is niet iets wat Zeeland aangaat. Energietransitie is wat ons allemaal aangaat. En als wij het niet eens zijn dat dit de oplossing is, dan doen we het samen. Daar kun je uh, ons uh, mij, want ik denk dat je Jesse daar sowieso op vertrouwt. Maar ook mij kun je daarop aanspreken en mij kun je daarop vertrouwen. We... Ja. ja? Gaan... <laughs> Af en toe moeten we heel even, even checken of nog op de... We raken wel steeds beter op elkaar in. hoor. <laughs> ja, we gaan naar deze mevrouw. Die nu gaat staan en om zich heen kijkt. Ja. <clears throat> Um, ik ben Petra Lutijn uit Zijk en uh, ik wil even nog iets toevoegen wat Mieke net vertelde. Um, ik ben bij de debatten geweest uh, in Zeeland wat betreft de kerncentrale. En de laatste, het laatste debat in Zand had ik een heel mooi gesprek met een jonge vrouw van 27. Die mij vertelde ik was eigenlijk voor kerncentrales en na nou vanavond ben ik tegen. Want ik hoorde dat binnen nu en 42 jaar uranium is uitgeput. Dus dan hebben we twintig jaar een kerncentrale staan en dan is er geen uranium meer. Dat gesprek was zo mooi, waardoor ik dacht van... heel veel mensen hebben helemaal geen idee um, wat het inhoudt en wat de voor en tegen zijn. Mijn man en ik zijn meer dan twee maanden bezig geweest om dingen uit te zoeken. Wij hebben de tijd ervoor om dingen uit te zoeken. Dat heeft bijna niemand. Wat kan PvdA GroenLinks zowel provincieel als landelijk eraan doen om te zorgen... Dat er een pagina komt waar iedere Nederlander gewoon in simpele taal kan zien wat de uh, hoe zeg je dat uh, wat, de wat de feiten zijn en daar dan een keuze op kunnen maken, niet vanuit wat de overheid zegt, maar gewoon vanuit feiten een beslissing nemen. Want nu heb ik het gevoel dat heel veel mensen die voor zijn, die geen idee hebben wat het inhoudt. Ik had dat zelf eigenlijk ook niet. Totdat ik me er echt ben in gaan verdiepen. Wat kunnen jullie daar dan doen? Zo ja. nou, zeg. <laughs> ja, ja, dat mag. Maar wacht, wacht even, wacht even. Weten we nog de regels? Pak, wacht even op een uh, wacht even een microfoon en dan uh, komt het goed. Uh, ja, is goed. Hallo, ik ben Frida Kas van Stroom naar de Toekomst. Een groen platform dat zich op dit moment ook met kernenergie bezighoudt... en de organisatie van de debatten heeft gedaan. Ik wil graag aanvullen op Petra. Uh, wat er nu gaande is, landelijk... en daarom is het voor de landelijke politici interessant, denk ik. Wat er nu gaande is, landelijk, is dat er allerlei... Uh, uh, vanuit die 5 miljard, onder andere, allerlei uh, uh, nou ja, organisaties opgetuigd worden... ...om onderzoek te doen en om te kijken uh, hoe, de, hoe de kennisniveau op het gebied van kernenergie opgekrikt kan worden en dergelijke. En ik denk dat er een hele mooie taak ligt voor de landelijke politici... omdat uh, zeg maar gelijk parallel daaraan dat soort uh, instituties op te zetten om de alternatieven te onderzoeken en om daar aan kennisvergaring enzovoort uh, uh, bezig te gaan. En ik weet niet precies hoe de, hoeveel geld en waar dat allemaal vandaan komt en zo, maar het gebeurt nu heel erg oneerlijk. Okay. Helder, dank. We gaan, uh, wij gaan er ook op antwoorden vanuit het landelijk perspectief, maar omdat dit ook, ook echt te maken heeft met wat hier in de provincie, dus wilden we graag eerst aan Anita het woord geven. Ja, dank voor je vraag, Petra. Je had een prachtig ingezonden stuk deze week in de PZC... waar ik heel erg blij mee was. Um, want laten we wel zijn. Uh, ook de lokale en regionale media... zet kernenergie en de bouw van twee kerncentrales in Zeeland... vanuit één perspectief in die krant. Het perspectief wat we hier vandaag horen is onderbelicht. Het is onderbelicht gebleven... Toen uh, het college waar ik namens Partij van de Arbeid nu zitting in heb... naar Rob Jetten ging en zei... ja hoor, in Zeeland willen we dat wel. Ik ben niet rechtstreeks bevraagd. U bent niet rechtstreeks bevraagd. Laat staan of we de vraag krijgen... en of we hem dan op basis van de juiste feiten... en de volledige kennis kunnen beantwoorden. En wij pleiten ervoor dat dat alsnog gebeurt. Want in Den Haag... Op het ministerie bij Robjette is veel te makkelijk gedaan over het draagvlak in Zeeland. Ja hoor, in Zeeland zijn we het gewend. Ja hoor, in Zeeland mogen er bij komen. Ja hoor, in Zeeland vinden we het heel belangrijk dat de Zeeuwse industrie op kernenergie draait. De vragen die wij hebben vanuit Partij van de Arbeid GroenLinks is, kan het ook anders? We weten dat het anders kan, maar we moeten de anderen nog meegeven. Maar wij willen in ieder geval het andere geluid en we hebben jullie daar keihard bij nodig. En de afgelopen vijf debatten, en dank voor het organiseren daarvan, hebben duidelijk gemaakt dat er in Zeeland een groeiende groep mensen is die op zijn minst vragen heeft. En die vragen moeten gesteld worden. Het is ooit begonnen met wensenbedenkingen in provinciale staten waarbij er één partij riep... Wij willen wel nadenken over kernenergie. Nou, hoe snel dat gegaan is dat het bij Jetten kwam... en dat Jetten zei van, nou, eerste voorkeurslocatie is Zeeland. En wij willen dat het debat opnieuw gestart wordt. Dat aan ons allen gevraagd wordt, zien we dat wel zitten? Want die jodiumpillen die heb ik ook in Middelburg voor mijn kinderen liggen. En ik zeg, overal waar jodiumpillen voor borstelen worden uitgedeeld... hebben mensen het recht om de vraag te krijgen, bent u voor of bent u tegen? Zal ik nog korte eerst ja, nog even kort, want we zijn ook het landelijke. Dit debat voeren we heel vaak in de Kamer. En de vraag was: hoe kan je voor meer objectieve informatie zorgen? Um, en um, uh, dat, is, dat is een goede vraag, of we dat nog beter kunnen inrichten, ook online. Maar laat ik zeggen over hoe we dit debat politiek voeren. Wat ik graag wil uh, over de hele discussie rondom kernenergie, is gewoon een hele zakelijke discussie. Want als je dit heel zakelijk bekijkt. Als je kijkt naar de kosten, als je kijkt naar de effectiviteit, als je kijkt naar de beschikbaarheid precies van het uranium, als je kijkt naar al dit soort zaken, als je de lifetime cycle kosten meerekent, heb ik nog niet eens over de risico's. Maar als we al die zaken bekijken, dan zie je dat er veel betere alternatieven beschikbaar zijn dan zo'n kerncentrale. En wat ik bemerk, is dat rechts buitengewoon emotioneel in deze discussie zit. Dat het wel een geloofsbrief lijkt waarom het, hè? dat het dit zou echt moeten. En dat is wat we uit dit debat moeten halen. In alle rust. In alle rust. Daarom hoor je mij niet zo vaak zeggen: ik ben het tegen. Want dit is precies wat ze willen. Dat is dat ze kunnen. Dat het een soort emotioneel debat. Zakelijk bekijken. En als je dit zakelijk bekijkt, dan is er geen enkele reden om dit wel te doen. Vijf miljard vanuit de overheid. En dan zijn we pas begonnen. Dan zijn we pas begonnen. Dan is die nog niet af. Dus zakelijk gezien. Ik zou beide mijn VVD-stemmen opzetten. He? Zakelijk gezien is er geen perspectief voor zo'n kerncentrale. En dat is de manier waarop wij dat debat willen voeren. Met keiharde feiten. En dan zal je zien dat we op alternatieven uitkomen. En ik waag zeer te betwijfelen dat hij er ooit komt. Maar dan heeft het er wel mee te maken: hoe sterk worden we hier in de provincie en hoe sterk worden we in Den Haag. We gaan naar de laatste vraag. En die kan natuurlijk maar naar één iemand. En die was zo slim om ons om te kopen, jongens. Ja, ik zie hier ook mensen, maar die heb ik niet gezien. Dat is deze, deze meneer hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dankjewel. Dank, ja, geef hem rustig de... Mijn naam is Tom Besseling. Jullie zijn nu te gast in een provincie. Waar ongeveer twee jaar geleden de dertien wethouders van de dertien gemeentes en deze provincie een stichting van jeugdzorg bijna kapot heeft gemaakt. Dat is het probleem Intervens. Wat nou? Als deze coalitie de grootste wordt... brengen jullie dan de jeugdzorg weer naar de overheid waar het thuis hoort? Ik, voer de, ik volg, ik zit ook samen in een... dat weet jij niet, Jesse, maar ik zit ook in een grote appgroep... Met allemaal betrokken wethouders, uh, uh, fractievoorzitters... <laughs> verschillende mensen, volgens mij niet alleen van de Partij van de Arbeid... Maar Ik dacht testen. dat je alleen in een appgroep met mij zat. Maar <laughs> dit, is, dit is heel schokkend. Wij ja. zitten wel in vijf appgroepen ja. samen. Ja. Uh, maar al heel lang betrokken bij dit uh, onderwerp. He, waar je ziet dat marktwerking boven kinderen gaat. Elke keer die aanbestedingscyclus. Te weinig geld om het goed uh, te doen. Uh, grilligheid, uh, aanbestedingsshit, mag ik wel even één keer zeggen. En dat is wat er aan de hand is. Dus wat je van ons kan verwachten is dat we niet akkoord gaan met onnodige bezuinigingen. Zoals die nu wel door dit kabinet ook nog in de boek staat van 500 miljoen. Wat je van ons kan verwachten dat we juist gaan investeren. Dat we gaan zorgen dat kinderen beter beschermd raken... en dat we stoppen met deze idiote marktwerking die er toch plaatsvindt in de jeugdzorg. En dan gaat het over onze, en dan kan ik me echt vreselijk over diteren, dus ik ga het nog drie zinnen aanwijden. Dan hebben we het over kinderen. Dan hebben we over jongeren die eigenlijk vogelvrij zijn. Niemand hebben meer om op terug te vallen, want ze zitten niks voor niks in de jeugdzorg. En dan denken we dat we daar de privatisering en de marktwerking op los kunnen laten. Dus hoe je het exact organiseert... Daar kunnen we nog heel lang over discussiëren, maar die marktwerking eruit moet, dat die idiote aanbestedingscircus eruit moet, dat we kinderen weer voorop moeten stellen om die hun de liefde en de zorg te geven die ze nodig hebben. Het liefste thuis, maar als dat niet kan met hulp van anderen, dat is wat je van ons kan verwachten en dat voel ik ten diepste. Dank je wel. En mag ik jou? Voor je zeekraal bedanken. Nou hou ik niet van koken, dus ik moet iemand gaan zoeken die dat voor mij gaat doen. Maar Jess houdt wel ontzettend van koken, dus dat scheelt. Dus we hebben volgens mij iets uh, moois aan handen. Uh, maar ik wilde, uh, daarna mag jij nog even Jess, maar ik wilde jullie allemaal even ontzettend bedanken dat jullie hier gewoon hier zijn vandaag. Met uh, goede suggesties, kritische vragen, persoonlijk, uh, persoonlijke zorgen. Uh, zaken die misschien nog niet eens nu aan de orde zijn geweest, maar waarvan je denkt: hoe zit het eigenlijk? Waarom dit en waarom dat? En misschien nog wel veel meer vragen. Maar het feit dat jullie de moeite hebben genomen om hier vandaag te zijn, vind ik ontzettend fijn. En, we, en ik wil Anita en al die andere mensen heel veel succes wensen. Maar we weten wel waarom we het voor doen. Al die juist uh, deze vragen leiden me tot één doel: Hoe maken we Nederland socialer? Hoe maken we Nederland groener? Hoe maken we het leuker en hoe doen we het samen? En jullie laten dat in Zeeland fantastisch zien. Heel veel dank. Ik heb er gewoon helemaal niks voor aan toe te voegen. <laughs> dank jullie wel. Ja, beste mensen. Geef ze een hartelijk applaus. Jesse Klaver, Atje Kuiker. Dank jullie wel. 15 maart. Nog 2,5 week. Bij mij zijn de stempassen binnen. Ook voor mijn dochter van 18, die voor het eerst mag stemmen. En ja, mama, ik ga op jou stemmen. Natuurlijk. <lacht> ik hoop dat jullie een hele goede middag hebben gehad. Ik hoop dat het jullie sterkt dat het ertoe doet... dat je op 15 maart gaat stemmen. Ik hoop dat jullie voelen dat het ertoe doet dat je op 15 maart een vakje, een rondje rood maakt... waarbij de belofte zit van een mooiere, groenere, socialere, eerlijkere wereld. Juist en ook in Zeeland. En ik hoop dat we, je zei het al, dat we het ook leuk hebben. Want dat mag ook. Het is niet allemaal kommer en kwel. We zijn niet bang voor die verandering. We kijken uit... We verlangen naar die verandering, omdat die verandering een verbetering is. Dat willen we ook met jullie vieren ter afsluiting van deze Town Hall Meeting, waarbij ik jullie allemaal namens Partij van de Arbeid GroenLinks, namens de top 10 die hier zit, hartelijk dank voor jullie komst. Zometeen krijgen we een optreden van Woodworks. Ze gaan zich straks installeren. We gaan genieten van de muziek, we gaan genieten van elkaars gezelschap. Er is wat te drinken, er is wat te eten. Ik nodig jullie uit om gezellig te blijven hangen. Dank jullie wel. Ja, jij ook. Ja, super. Jij ook.